Wij gebruikten YouTube eigenlijk alleen maar om programma's te promoten die op tv kwamen. We hadden in december zagen we een kanaal uh, dat heette Filmpjes. <laughs> dus dat was een heel populair YouTube kanaal. Sterker nog, het was het populairste YouTube kanaal van de helemaal december. Hoe kan dat nou? Dat is onze content, dus iedereen in paniek. Uh, Oké, okay, uh, YouTube bellen, Google bellen, offline halen dat kanaal. Nou, De strategie is dat nu dat we binnenkort met een aantal uh, themakanalen komen op YouTube. Uh, en we komen daar als eerste met Kijkmisdaad. Alles wat we, Chateau Meiland, De Roelfinkjes, allemaal dat soort programma's die we in het verleden hebben gemaakt. Uh, Massa is kassa. En Samsung TV, dat heeft... Uh, hebben veel mensen, nou als je daar dus lineair tv op kan kijken is dat heel interessant. Van harte welkom bij weer een uh, nieuwe video op CVD TV. En als je luistert uh, naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, ja, weer een nieuwe video in de serie The Future of YouTube. Waarin ik praat met merken en organisaties over hoe zij online video uh, en YouTube uh, inzetten binnen hun uh, strategie. En deze videoserie die maak ik samen met mijn vrienden van Team 5PM. Um, en bij mij te gast, uh, niemand minder dan Xander met een prachtige achternaam Tchaikovsky van Talpa. Xander, van harte welkom. Ja. Je bent Director Digital Distribution and Partnerships bij Talpa, hè? Ja, klopt. Wat, wat doe je dan? Uh, nou, ik zorg eigenlijk dat de distributie van al onze audio- en videocontent uh, die digitaal plaatsvindt. Dus dan moet je even denken aan het luisteren van radio op je Sonos device of uh, het kijken van Chateau Meiland op, je, op, op YouTube of op Kijk. Mm -hmm. uh, daar zorg ik dat de, de distributiedeals er zijn, dus dat het uh, goed te bekijken en te beluisteren is. En dat wij er geld mee verdienen, want dat is uiteindelijk natuurlijk ons doel. Hoe groot is je team? Nou, we hebben, binnen Talpa hebben wij een nieuwe, nieuwe opzet. Dus ja. we hebben eigenlijk alles en iedereen die aan digitale touchpoints werkt... samengevoegd in een nieuwe, dat noemen we intern Talpa online platforms, topteam. Daar zitten 120 man nu en die werken aan alle websites, apps en platformen die we zelf beheren. Dus dat zijn ook Kijk en Duke. Duke is ons audioplatform. En wat voor mensen zijn dat dan? Uh, dat zijn uh, marketeers, uh, product owners, product managers, uh, solution architecten, uh, tech leads. Maar ook developers of niet? Uh, nee, developers doen wij in Servië bij Levi9. Dus okay. dat is uh, nearshoring. Van onze uh, prins Bernhard van Oranje. Ja, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus die maken dat, maar de, de, de, zeg maar de product owners die zitten dan lokaal in Hilversum en die, uh, die bepalen dan wat er gemaakt moet worden. Hoe is uh, online genesteld, uh, online distributie genesteld binnen een bedrijf als Talpa, wat toch van, van oudsher, noem ik het even, echt een, een televisiebedrijf is? Nou, dat was eigenlijk uh, helemaal geen focusgebied. Uh, hmm. Dus wat je ziet uh, of, of zag is dat er in tv wel heel erg op distributie gelet werd, dus we hadden daar. Uh, wel de juiste mensen om te zorgen dat we onze zenders konden distribueren via KPN en Ziggo, Maar de distributie van onze radiozenders en dat soort dingen, daar was eigenlijk niet echt heel erg focus op. Dus dat, uh, dat werd wel gedaan. Maar uh, ja, niet goed gecoördineerd en goed geregeld eigenlijk. Nu wel? Nou, we zijn druk bezig. Dus ik uh, ja, kan moeilijk zeggen dat we, het, <laughs> dat we het goed doen. Zover zijn we nog niet. Maar we zijn al een heel eind op weg. Ja, we zijn al wel nu anderhalf jaar bezig om in ieder geval te zorgen dat we vooral op audiogebied, uh, uh, grote partijen die ertussen zitten uh, eruit krijgen zoals uh, TuneIn is bijvoorbeeld een grote internationale speler die onze zenders distribueert waar we niet altijd heel blij mee zijn uh, Google Voice is natuurlijk een belangrijk platform uh, Sonos uh, de audiospeakers uh, die veel mensen gebruiken ja, dan moet de distributie wel goed geregeld zijn. Laten we eens kijken naar het plat, naar zeg maar de, de het online speelveld als het gaat om platformen en distributiekanalen. Er is natuurlijk nu heel veel te doen over hoeveel abonnementen neemt de gemiddelde Nederlander. En we hebben Netflix en we hebben Prime en we... schets wat het landschap is. Hoe zie jij dat landschap op dit moment? Nou, je ziet uh, de afgelopen jaar enorme opkomst van uh, Netflix en asfaltdiensten, dus met name video. Hè. Dus dus je ziet. Uh, Svot, dus sub subscription video on demand. Oh, dus kijk, mensen dan. betalen een vast ja. bedrag en dan kunnen ze onbeperkt ja? zonder reclame naar ja. content ja. Nou, kijken. Nou wist ik wel, maar soort de kijker die niets niet Ja, ja. precies. Ja. <laughs> en uh, nou ja, je ziet dat, dat was Netflix een van de eerste. Dus ja. die was redelijk dominant. Die is wereldwijd heel groot gegroeid. Uh, toen kwam Disney Plus erbij. Nou, die nam weer een heel groot stuk over. Met name op de kidsmarkt uh, was die natuurlijk heel... Populair, nu zie je dat eigenlijk iedereen een Asphalt dienst lanceert. Hè? Nou Videoland is natuurlijk het bekendste Nederlandse product mm -hmm. met, met vooral lokale content. Mm -hmm. Maar uh, ja, je hebt ook HBO uh, die een eigen dienst start. Prime. Ja, Prime, Amazon Prime heb je natuurlijk. Uh, dus ja, wat je dan gaat krijgen is dat mensen raken een beetje kwijt wat je waar kan zien. Ja. Hè, dus elke partij probeert natuurlijk zijn eigen content in zijn eigen dienst te krijgen. En ja, je gaat bijna zappen tussen platforms, zeg maar. Ja, dus je gaat, krijgt zappen binnen asphalt-diensten, ja. eh, noemen wij dat dan. En ja. dan krijg je een subscription fatigue, wat wij eh, subscription eh, fatigue. nu zien. Ofstein, ja, subscription fatigue. Dus mensen worden een beetje moe van het aantal abonnementen wat ze moeten nemen. Maar nou, dan deel je, het je toch zien. gewoon sharing is caring, toch? Dat is ja. Door. Ja, nee, zeker. Er gebeurt ook heel veel. Maar daar zijn de grote esfol-diensten natuurlijk nu weer mee bezig. Hè, dat ze op postcodegebied gaan kijken van... joh, hoeveel mensen loggen er nou in en hoeveel abonnementen deel je nou eigenlijk. Mm. Spotify is bijvoorbeeld ook een bekende. Hè, die probeert dat dan te blokkeren. Of ze komen met familieabonnementen... waar je met meerdere mensen voor iets meer geld die dienst alsnog kan afnemen. Mm -hmm. um, maar goed, je, je ziet dat mensen dus een beetje moe worden van het aantal abonnementsdiensten... Uh, waardoor mensen weer uh, diensten gaan opzeggen. Dus ze, ze gaan twijfelen van, ja, moet ik nou wel een abonnement op Netflix behouden? Want dat nou kijk ik er nog wel toe. echt veel, ja, veel ja, meer ja. toe. Hey, zijn jullie jaloers op Videoland? Als je kijkt wat, Want het is toch de RTL die dat best goed heeft gedaan, volgens mij. Hè? Best vroeg vroeg ingestapt en nu een goede positie. Ben jij jaloers op als Talpa? Nou ja, ik, ik vind het een hele mooie dienst. Uh, in het begin was iedereen nog vrij kritisch, want Videoland ja. was natuurlijk een... Uh, ja, niet een, in, in, in de naam, zeg maar, in het merkbeleving, niet een topmerk... Mm -hmm. was ook een beetje bekend als dat het vaak de wat slechtere films had. Nou, mm -hmm. en, uh, je ziet toch wel dat dat echt een transformatie heeft ondergaan... Dat, nu maken ze gewoon echt goede series en MakroMafia is gewoon echt een hele leuke serie om te kijken. Ja. De dienst werkt heel goed, Er was in het begin ook nog wel wat kritiek op, maar dat ziet er ook allemaal heel strak uit. Dus in die zin ben ik daar zeker jaloers op. Ja, ja. Absoluut. En, en, en wat, is de, wat is de positie van Kijk daarin? Uh, het voordeel van Kijk is dat alles draait om advertenties. Dus uh, als er niemand kijkt, dan hebben we ook geen geld. Maar gelukkig kijken steeds meer mensen uh, toch online gratis content. Dus dat is met advertenties wat wij aanbieden. Alleen dan geen dure serie en dure films die je zelf maakt. Nou ja, we hebben Want de K van Carlijn. Anders hebben we hetzelfde probleem, toch? Ja, nee, maar Chateau Meiland bijvoorbeeld. En tv-programma is heel populair. Uh, Vronik Insights is populair. We hebben een serie K van Carlijn gemaakt met, uh, met Linda. Het uh, is een populaire serie. We UFC. hebben ook, ook goede films. We hebben UFC. We hadden Champions League. Dat wordt nu Europa League. Dus er is echt wel heel veel interessante, leuke content om te zien. Mm. En wat je vooral het afgelopen jaar hebt gezien... is dat in het begin van de coronatijd uh, gingen er veel mensen... Svot kijken, dus subscriptie video onder maand. Ja. Want je hebt dat abonnement, dus je wil daar gebruik van maken en je kan niet meer uit eten, je kan nergens meer naartoe, dus je gaat heel veel kijken. Uh, maar in de zomer zagen we de omslag dat mensen eigenlijk uitgekeken zijn op Netflix en Disney en uh, Amazon Prime en dan als alternatief weer terug gaan naar kijken. Dus we hebben eigenlijk sinds augustus vorig jaar zien we dat onze aantallen elke maand verdubbelen en verdubbelen en verdubbelen. Maar is het toch is kijk wat meer het, de uitgestelde tv-kijkers? Uh, ja, in wezen wel. Dat is, dat is Kijk nu wel. Kijk is gewoon een uitzending gemist platform van wat we ja. op tv uitzenden. Maar uh, je ziet wel dat de avondmarkt echt wel booming is. In Amerika is de avondmarkt, dus, dus wat mensen verdienen met adventies, groter dan de subscription video onder manmarkt. Mm -hmm. Dus je ziet daar toch wel weer een, een langzaam een omslag ontstaan. Nou, mooi bruggetje naar het kanaal YouTube. Uh, ja. Is dat nou de hel op aarde, zeg maar, binnen de strategie van Talpa, of is het een grote vriend? Nou, kijk, toen wij begonnen twee, drie jaar geleden, of toen, toen ik bij Talpa kwam, toen heb ik me gericht op online video. Dus dat was met name het kijkstuk. Dat ja. was uh, technisch gezien uh, zwaar verouderd, dat werkte niet meer. Dus daar moest echt uh, de bezem doorheen. Dus dat hebben we in het begin gedaan. Dus we hebben alles vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd om te zorgen dat het in ieder geval weer werkt. Uh, mensen kenden Kijk ook niet. Dus om Kijk weer voor de rest in, in, in de hoofden van mensen te krijgen, hebben we gezegd, ja... We gaan wel YouTube inzetten als marketingmiddel om mensen naar kijk te krijgen. We hebben ook besloten om bijvoorbeeld gender sites, hè, dus sp 6nl te stoppen, zodat mensen dan eerder naar kijk toe gingen. We hadden nog programma sites, zoals vronkinside.nl, maar ook allerlei andere sites, we hebben we ook allemaal gestopt. Allemaal met als doel om mensen naar één platform te krijgen. Dat is natuurlijk uh, uh, meer volume, dus dan mm -hmm. kan je uiteindelijk ook meer advertenties verkopen en beter adverte adverteerders binden. Yeah. Um, maar mensen leerden daardoor ook Kijk weer beter kennen. En als je vaker terugkomt, ga je weer meer content kijken, ga je weer andere content ontdekken. Uh, dus dat was eigenlijk ons doel van YouTube. Nou, inmiddels is dat wel een beetje omgedraaid weer, want iedereen kent nu Kijk, dus iedereen weet wel wat, uh, wat Kijk is. Dus de natuurlijke organische aanwas is uh, op een goed niveau. Mm -hmm. En uh, dan zie je nu dat we Kijk, of uh, YouTube eigenlijk weer aan het inzetten zijn, puur voor monetization. Dus nu wordt het weer een... Ja, tool om, uh, ja, wij noemen dat intern eigenlijk de shop-in-shop. -shop, dus je hebt je eigen je, je flagship store in de Kalverstraat. Dat is Kijk, dat is de hoofdwinkel. Die moet er het beste uitzien. Daar moet de beste content in liggen en de meest interessante content. Het liefst ook exclusieve content. Uh, maar we hebben ook onze shop-in-shop. -shop, dus waarom zou je niet in de Bijenkorf uh, ook gedeeltelijk van onze content uh, moeten kunnen genieten? En dan kan inderdaad zo zijn dat daar de kassa beheerd wordt door een Bijenkorf. Nou, in dit geval is dan YouTube de shop-in-shop. -shop, en de kassa Dus die beheerd verdienen daar op. dan ook maar wat aan? Ja, dat is helemaal niet erg als je daar een recher op afspreekt met, met, met Google. Dan is dat prima. Uh, want kijk hè, hoe zit dat technisch in elkaar? Dat is gewoon een compleet eigen platform. Ja, het is compleet uh, zelf ontwikkeld. Dus ja. ook de monetization is helemaal door jullie, dus dat is 100% voor jullie. Ja. En de profit is ook 100% voor jullie. Ja. Oké, okay, en wat betekent dit concreet dan? Wat ga je dan, hoe richt je dat dan? Want je hebt niet voor niks 5 p.m. ingehuurd natuurlijk, hè? want ja. die gaan jullie daarbij helpen. Ja. Zo, tenminste, anders hebben ze je volgens mij niet uitgenodigd. Nee, eens. Uh, ja. Ja. Uh, maar hoe, wat, hoe ga je die strategie vormgeven? Vertel mij eens wat je komende jaar van plan bent met YouTube, concreet. Wat gaan we zien? Nou, wij, wij, wij gebruikten YouTube eigenlijk alleen maar om programma's te promoten die op tv kwamen. Dus om mensen erop te wijzen van, hé, hey, er komt een nieuw seizoen van Chateau Meiland... of een nieuw seizoen van een andere serie. Uh, en die kan je dan vrijdagavond om half negen bij SBS 16, ik noem maar wat. Dus korte fragmenten, uh, cliffhangers, trailers, promo's, dat soort content... dat publiceerden we op uh, YouTube. Niet met als doel om de omzet mee te maken, daar zaten wel advertenties omheen. Dus alles wat we daar verdienden, dat is leuk meegenomen, ja, maar, maar dat was niet de focus. Nee. Uh, we zagen ondertussen wel dat uh, heel veel andere mensen, dus gewoon mensen die op YouTube een kanaaltje starten, dat die veel geld verdienen met onze content. Vooral hele oude content, wegmisbruikerscontent bijvoorbeeld. Waarbij wij hebben gezegd: Ja, dat is eigenlijk heel gek. Dat is onze content. Dat downloadt dus iemand ergens op een zolderkamertje. Die gaat daar een YouTube-kanaal mee beginnen. Even voor de goede orde, mag dat? Uh, als, het, als het zo oud is, dan zijn de rechten er rechten uh, erover? Nee, nee dat, in principe mag dat niet, nee. maar op het moment dat niemand in, in Content ID binnen YouTube heeft, dus dat is het systeem waarmee je ja. je rechten kan beheren. Oh, nou, als jullie dat er niet in hebben gestopt? Als je dat er in niet in... instopt of niet goed instopt, wat in ons geval ook nog wel vaak ah, gebeurde. Dus jullie hadden flink wat oude content waar je, wat je gewoon niet had gemeld bij YouTube? Ja, dus, dus dat is of niet gemeld of niet goed gemeld of het is zo oud dat het gewoon niet meer erin staat. Dus daar zijn van allerlei oorzaken voor te vinden. Nou, daar zijn we nu mee bezig om uit te zoeken waar ligt dus het Dat nou kwamen allemaal kanaaltjes aan? die popten op, die gewoon zeer lucratief ja. waren. En wat ja. heb je ermee gedaan dan? Of wat, wat ga je daarmee doen? Is dat dan zeg maar, de grote armtalpa die zegt op, zout en wegwezen? Of, uh... Nou, dat hebben we wel gedaan, maar dat was meer een beetje uit paniek. Dus wat we in december hadden gedaan, <laughs> is uh, we hadden in december zagen we een kanaal uh, dat heette Filmpjes. <laughs> dus dat was een heel populair YouTube-kanaal. Sterker nog, het was het populairste YouTube-kanaal van de helemaal december. Die had volgens mij vier keer zoveel views als uh, Enzo Knol. Dus dat was echt heel groot. Ja. En daar stond alleen maar weggebruikerscontent op van ons. <laughs> ja, die dus, uh, met die filmpjes. Nee, nee. En toen werd er intern, riep er iemand van, hé, hey, hoe kan dat nou? Dat is onze content. Dus iedereen in paniek. Uh, Oké, okay, uh, YouTube bellen, Google bellen, offline halen dat kanaal. Dus dat hadden we binnen een dag gedaan. En toen dachten we de volgende dag, van, nou mooi, dat is geregeld. Maar toen dachten we van, ja shit, hoeveel omzet heeft die jongen eigenlijk gemaakt met zo'n kanaal? Nou, dat was echt wel heel significant. En je kan dus als je je rechten goed in content die je hebt gezet, kan je die content ook of die omzet claimen. Dus ja. wij kunnen ook gewoon die omzet eigenlijk afpakken, heet het dan. Ja. Uh, Krijgt zo niemand dan helemaal niks meer? Ja, ja, dus, dus maar dan gaat hij er ook niet meer door, waarschijnlijk. Nou, dus dat nou, het kijk, het hangt, hangt, hangt van het doel van zo'n kanaal af. Uh, ik denk niet dat het in dit geval het doel was om de geld mee te verdienen, maar meer oh. om een bepaald bereik op te bouwen. Mm -hmm. uh, dus wat je ziet op YouTube is dat tv-content toch goed scoort. Ja. Dus daar kunnen die jongens dan een goed kanaal mee opbouwen. Dat kanaal wordt dan groot genoeg. En dan vervolgens gaan ze andere content opzetten. Dus ik denk niet eens dat dat als doel is. En hè, uh, uh, iemand die op YouTube dat soort dingen echt goed kan, die weet donders goed dat die omzet geclaimd kan worden. Dus ja. die weet ook gewoon wat ja. het risico is. Ja. En dat hij het kwijt kan maar Het kan best zijn dat zo'n jongen probeert en denkt van, hé, hey, misschien uh, ga ik door de mazen van de wet. Uh, verdien ik er een leuke boter mee. Maar uh, ja, in dit geval hebben we het gelukkig nog... Uh, kunnen claimen. Dus in eerste instantie schrikachtig de hele zaak gekild. Ja. Toen gerealiseerd van: hey, verrek, daar wordt ook best wel geld verdiend. En, en ja. waar staat de strategie nu dan? Nou, de strategie is dat nu dat we binnenkort met een aantal uh, themakanalen komen op YouTube. Aha. Uh, en dan gaan we dat soort content wat je eigenlijk op tv ziet, maar wat, met name wat oudere content, gaan we opnieuw verpakken en uh, distribueren via YouTube. En wat voor content moet ik dan allemaal aan denken? Wat gaan we voor themakanalen zien? Nou, dat is... Uh, dat is uh, een leuk proces om in die bak van jullie te kijken, want ja, daar zit wat in. Ja, ja. ja nou dat doet 5PM dus voor ons. Ja, dus ja. die kijken in die bak en die kijken welke rechten we hebben. Ja. Uh, en we komen daar als eerste met kijkmisdaad volgens mij. Dus dat is uh, misdaadprogramma's, uh, zoals uh, oplichters in het buitenland, ja. uh, wegmisbruikers, uh, gestokt. Dus dat soort content is dus allemaal een beetje confrontatieachtige video's. Dat ja. scoort natuurlijk goed. Dat is uh, leuke content om te kijken en te snacken op YouTube. Ja. We hebben daarna naar uh, reality. Dus reality is alles wat we Chateau Meiland, De Roefinkjes, allemaal dat soort programma's die we in het verleden hebben gemaakt. Uh, massa is kassa. Hé, hey, maar wat is dan je strategie? Uh, uh, wat zijn je doelstellingen dan met deze kanaal? Is dat echt puur uh, monetizen van die content? Ja, de primaire doelstelling is monetization, dus gewoon ja. geld verdienen. Hè. Ja. We moeten binnen Talpa met onze content geld verdienen en dit is gewoon een manier om uh, hey, De content is eerst op tv geweest. Dat was het primaire doel. We hebben daar geld verdiend door het uit te zenden op tv. Ja. Daarna is het op kijk geweest als gemist. Daar hebben we ook omzet mee verdiend. En dit is eigenlijk een soort van... Ja, de catalogus, het oude archief wat we nog een keer opnieuw online brengen... waar we nog een keer geld mee kunnen verdienen. Ja, dus het, is, is het, is al, het is al afgeschreven, zeg maar. Dus alles wat je ermee kon verdienen is al ja. verdiend. Dus dit, dit ja. Maar wordt het dan ook zo gezien als baat het niet, schaad het niet... Uh, en dit is echt puur extra? Ja, dat is het. Ja. Maar zou je niet een ambitieuzere strategie moeten hebben met YouTube? Nou, kijk, het, het, het, het, het wordt niet voor niks onder kijk misdaad, kijk humor en kijk reality gedaan. Uh, want de branding is kijk, uh, omdat het als tweede doel heeft... Uh, conversie richting kijk tegene, uh, te realiseren. Mm. Dus we willen natuurlijk wel dat mensen uiteindelijk denken van nou, dit is leuke content. Dat heb ik op YouTube gezien. Maar uiteindelijk moeten mensen wel beseffen dat de opkijk meer content te zien is. Meer in dat genre, meer actueler. Eh, waardoor mensen uiteindelijk toch ook naar kijk toe gaan. Hey, en uh, tot slot, als we kijken naar de toekomst. Uh, ik zag uh, op een van jouw kanalen, was het nou Twitter of LinkedIn, ik weet niet waar het, waar het was. Had jij een tweet, het was een tweet, zie ik hier, over Streamfire. Uh, een user-generated speler of zo, die dus, die dus echt kanalen gaat vullen met, zeg maar, ja, echt, weet je, iedereen ja. kan content maken. Is, was dat puur zo'n leuk artikeltje of is dat voor jou een interessante nou, beweging? Nee, nee, dat is echt een hele interessante beweging en het bestaat al wel langer, hoor. Het, ja. het, heet, uh, het heet FAST in de, in de industrie, dus FAST is for free advertised streaming television. En dat is eigenlijk niks anders dan lineair tv kijken, dus hm. SBS6 is een... Fast kanaal in de oude traditionele wereld. Dus dat is gewoon een zender. Die wordt geprogrammeerd 24/7. En er worden commercial breaks tussen gezet. En daar verdienen we geld mee. Fast zijn eigenlijk is, is hetzelfde. Dus je programmeert de kanaal op dezelfde manier. Je zit ook advertenties tussen. Maar het is meer online. Dus je ziet de kanalen op uh, Samsung TV Plus. Op een Roku device. Op een Apple TV. Mm. Dus het is eigenlijk de, de uh, oude wereld verpakt in een nieuw jasje en op nieuwe distributiemethode. Mm -hmm. En uh, tot slot de toekomst van klassieke televisie, die jij nu net een klein beetje schetst ook. Hè? Dus de, de publieke uh, kanalen, de commerciële kanalen, uh, de commercial blocks, uh, alles. Weet je? Hoe, wat gaat daarmee gebeuren in de toekomst? Nou, dat, dat blijft bestaan, want Nederland vergrijst. Hè? En dus, dus de oude generatie kijkt nog heel veel lineair tv. Maar We je wel dood hoor, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, wat, wat ik nog wilde zeggen is dat het lineair tv kijken, dus het principe dat je achteroverleunend naar een lineair kanaal kijkt wat ja. iemand geprogrammeerd heeft, ja. dat is eigenlijk ook het principe van FAST, van Free, ja, ja. Van, hè, free Advertised Streaming TV. Ja, ja. Dat is hetzelfde lineair kijken, alleen voor de jongere generatie. En wat is het verschil? De oude generatie heeft KPN en Ziggo met een triple-play abonnement... waarbij een set hoort en die kunnen naar sbs kijken. De jonge generatie, vraag maar tien mensen op straat... nou, negen daarvan hebben niet eens een set-upbox. Dus die kijken op een andere manier content. Nou, nu is dat eigenlijk alleen maar Videoland en Netflix. Maar op een gegeven moment ben je wel uitgekeken... en dan moet je geïnspireerd worden. En dan is lineair kijken toch wel heel fijn. Die mensen hebben geen set Vaak wel een Apple TV of een ander streamingkastje... En daardoor zie je dat soort dingen opkomen. En Samsung TV, dat hebben veel mensen. Nou, als je daar dus lineair tv op kan kijken, is dat heel interessant. Dus ik denk dat dat voor ons een risico is. Hè? Want het, het, het cannibaliseert misschien op het oude traditionele lineair kijken. Maar het is ook weer een kans, want waarom ja. zouden wij niet... Wij zijn als geen ander gewend om lineaire kanalen te programmeren. Dus wij kunnen dat ook prima om dat online te doen. Ja. Succes uh, met uh, alles wat er, uh, wat er komen gaat. En ja. dank, uh, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En uh, namens 5 p.m. Dankjewel. En heb je zitten luisteren naar de podcast. Uh, ook uh, van harte dankjewel voor het luisteren. Kijk je nou op YouTube, dan heb je mazzel. Want als je dit een leuk onderwerp vindt, online video, online strategie. Blijf dan hangen over twee seconden twee nieuwe video's uit de serie uh, The Future of YouTube. Dankjewel voor het kijken. Hoi.